Hoi allemaal, ik sta hier bij de warmoesierskader nummer 25 in Gouda. Zoals je misschien wel weet is de warmoesierskader heel centraal gelegen, dicht bij het treinstation en dichtbij het centrum van Gouda. En wij krijgen hier toch binnenkort een woning in de verkoop, namelijk deze, nummer 25. En wat maakt deze woning nou zo bijzonder ten opzichte van de andere woningen die in de verkoop staan? Nou, dat zal ik u uitleggen. Uh, bijvoorbeeld de of kozijnen die u hier ziet. Screens aan de voorzijde en rolluiken aan de achterzijde. Um, en u kunt de woning van binnen uh, grotendeels inrichten zoals u dat zelf wilt. Heeft u interesse gekregen in deze woning? Ik laat hem graag een keertje uh, aan je zien. Bel me alsjeblieft even op het telefoonnummer wat je in het bericht ziet. Dankjewel.